...laat je door niemand, en dan ook niemand, angst aanpraten. Waar ligt je fucking strijd? Die strijd die moet zich richten tegen het tuig wat daar achter op het binnenhof zit. Samen moeten we de zomer gebruiken om te verenigen... ...om constant de macht aan te spreken... ...om dossiers op te tekenen... ...om ons voor te bereiden op ongetwijfeld de volgende lockdown... En inderdaad, Mory heeft het al vaker gezegd, om in liefde te blijven. 11 juli hebben we Police for Freedom kids. 17 juli hebben wij Police for Freedom volwassenen. Liefde, vrijheid, democratie! Liefde, vrijheid, democratie! Dank jullie wel! De voor zijn de bloemen nemen, de bloemen nemen. het de bloemen de de bloemen de bloemen nemen. het de de de bloemen de de corona en de haagse Liefde, vrijheid, democratie. Liefde, vrijheid, democratie. Liefde, vrijheid, democratie. Liefde, vrijheid, democratie. Liefde, vrijheid, democratie. Kerk al op het taartje, zo'n museum blijft gepland. Met Jaaf en Mark en Hugo tegen de rest van Nederland. Maar je kan dit niet meer stoppen. je weet niet wat je ziet. Liefde, vrijheid, democratie liefde vrijheid en democratie. liefde vrijheid en democratie. Liefde, vrijheid democratie. Democratie. Ja. vrijheid Yeah. <laughs> Asking you all to do is just disconnect for a second, stand back, look at the lyrics of your songs, look at the agendas of the movies, look at the messages of the media that you're absorbing. Because it's impossible to say that all of it's bad, like all of Hollywood's bad. That's not true. Like It's like saying all of the CIA's bad. There's a lot of good people that work in both industries that, that, that aren't bad people. But if the people that control the narratives and the agendas are not good people, and they have different agendas, they can put that on you and you won't even notice it unless you stand back and look at things. Object, object, object. Oh. Ja, jongen. Ja. Wauw, gezellig hieronder! Ja, Hehehe! Ja, MUZIEK I'm going to go Zij Ik zei net al tegen een bar? ik vind het bijzonder om hier te staan. En ik twijfel een beetje welke woorden ik moet uitspreken, omdat het natuurlijk iets heel zich heeft zitten... ...dat we hier moeten staan... ...omdat we een ongelofelijke druk voelen... ...die op onze kinderen wordt uitgeoefend. Ik vind de druk... ...die uitgeoefend wordt... ...echt onmenselijk. Ik vind het als je nu luistert naar de naam... ...Hugo de Jonge... ...Paul Blokhuis... ...en al die ministers die er zijn... ...is het schaamteloos. Als je ziet... ...hoeveel kinderen nu al in Engeland zijn... ...1,5 miljoen kinderen... Die een angststoornis ontwikkeld hebben door datgene wat er heeft gebeurd met de hele corona maatregelencrisis. Is het onvoorstelbaar dat nu de druk nog verder wordt opgevoerd. En het is aan ons allemaal, echt allemaal, om ons uit te spreken voor het welzijn van onze kinderen. Ja. Terwijl ik dat uitspreek, komt hier opeens een heel mooi, klein, schattig jongetje staan. Dus dankjewel. Uh, voor, uh, uh, okay. Het andere wat ik nog wil zeggen is: iedereen voelt in zich een bepaalde impuls om tot verandering te komen. Jouw impuls heeft je vandaag hier gebracht. Iedereen heeft een impuls om allerlei dit dingen op, op social media. Het is belangrijk dat we daarmee doorgaan. Hoe erg het ook wordt, hoe donker het ook gaat worden, hoeveel de schuld echt op onze schouders gelegd gaat worden, dat het door ons komt dat we zometeen nog een keer in lockdown moeten gaan. Laat je niet gek maken door het systeem. Laat je door niemand, en dan ook niemand, angst aanpraten. Yeah! Het laatste wat ik nog aan toe wil voegen, ik had vanmiddag, vanmiddag had ik bij Café met een interview met Anne-Marie Kroes. En ik hoop echt dat iedereen dat interview gaat luisteren. Haar dochter heeft narcolepsie ontwikkeld na de Mexicaanse griepvaccin. Met tranen in haar ogen zat zij te vertellen hoe dat in 2009 ging. De druk die ze voelde, de onwetendheid die zij had omdat ze gewoon niet volledig geïnformeerd was. En het is aan ons allemaal om onze medemens bewust te maken van datgene wat er eigenlijk een aantal jaar geleden fout gegaan is en wat wederom fout gaat. Dus blijf jezelf uitspreken, blijf jezelf verbinden en trap niet in de angstvalkuil waar het systeem wil dat je in terecht komt. Hou vertrouwen. Den Haag, kun je behouden? Oké, okay, we waren dus eigenlijk niet van plan om te gaan speechen vandaag. Want er was een keer geen podium. En we hadden zoiets van mensen moeten er gewoon staan. En natuurlijk hoopten we dat het Malieveld bom en bom vol zou staan. Maar het is nog niet voorbij. Want er komt nog een, uh, een mars aan voor de kinderen. Daar ga jij zo meteen wat over vertellen. De week daarna hebben we nog Walk of Freedom. Michel heeft altijd de agenda in zijn hoofd zitten. Dus zorg gewoon dat je blijft opstaan. En het belangrijkste is dit mensen. De laatste dagen... En dat is echt te bizar voor woorden. Beginnen groepen zich tegen elkaar uit te spreken in het openbaar. Waar ligt je fucking strijd? Die strijd die moet zich richten tegen de tuig wat daar achter op het binnenhof zit. Dus ik heb dan ook besloten, ik hou er heel erg van om gewoon dingen uit te leggen en te vertellen hoe het zit. Dat zal ik ook heel graag blijven doen. Maar ik heb me nu... ...voorgenomen om geen enkele energie meer te steken in het verdedigen van mezelf tegen die zogenaamde medestrijders. Medestrijders, laat je niet verdelen. En dan denk, misschien ken je mijn geschiedenis, ik hou ervan om een beetje oorlogsretoriek te gebruiken. Maar als wij met z'n allen in de geppels liggen en die vijand komt eraan... ...denk je echt dat ik ga zitten zeiken over het feit dat jij mijn jasje aan hebt... Kom op mensen, tot deze strijd gewonnen is, want het is werkelijk oorlog. Totdat dit gewonnen is, zijn we allemaal elkaars beste vrienden. En al die meningsverschillen vechten we daarna wel een keer uit. En dan moeten we beseffen dat vorig jaar, 21 juni, we hebben het twee weken geleden, hebben we dat herdacht. Heel veel mensen zitten nu thuis en hadden hier heel graag willen zijn... En vonden zelfs dat ze hier moesten zijn, maar iets in ze zegt angst. En ik sluit me aan bij de woorden van Frank. Dit is de tijd om over iedere vorm van angst heen te stappen. Sterker nog, misschien is die tijd er wel voor bedoeld. Dus stap over je angst heen. Ik weet dat ik het aan jullie niet hoef te vertellen, want je staat hier al. Dus geef eerst elkaar even een mega groot applaus. En als bewijs, en dan sluit ik af. Als bewijs voor het feit dat deze strijd vele malen groter is dan wat we hier zien. Mensen, we zijn hier. Niet die hond zo slaan, alsjeblieft. Ik hou van je, Leo. Ah, oh, Leo. Is dat jouw hond, toch? Ja, een Uitgestoken hand zou ook mooi zijn. Heel mooi, uitgestoken hand Heel mooi. Mensen, luisteren. Om je aan te geven met hoeveel mensen we hier binnenkort kunnen staan, is de petitie. Deze petitie gisteren werd gisteren online gezet en in één dag meer dan 30.000 handtekeningen. Als we die mensen zover kunnen krijgen om die handtekening om te zetten, om van die bank af te komen en hierheen te komen of naar het museumplein of waar dan ook, dan staat het vol. En ik blijf het zeggen, de politie is me nooit dankbaar als ik het zeg, maar het is een simpele rekensom. Als je alle strijders die ooit een keer zijn opgestaan bij elkaar telt, zijn we naar schatting met ongeveer 50.000 strijders minimaal. Er zijn maar 50.000 agenten in heel Nederland. En dat zeg ik niet, dat zeg ik niet om met geweld en vorken er binnen binnen overheen te rennen. Maar ik zeg het om tegen die agenten te kunnen zeggen dat ze dan eindelijk... ...hun hart kunnen volgen, de burgemeester kunnen bellen en zeggen meneer Van Zane... ...we kunnen vandaag niets meer doen, we laten ze maar gewoon lopen richting het Binnenhof. <applaus> Mensen, nogmaals, laat je niet verdelen. Blijf in liefde en blijf groeien. We komen er, we komen er. Dank jullie wel. Vordegij. Vordegij, Willem, Dennis. Michel, 24. morgen ga je, hij had het over lopen. Ik daag jullie alle vier uit om met mij mee te lopen. Van 13 augustus tot 21 augustus. Ik ga starten op het Vrijthof in Maastricht. En 21 augustus komen wij hier aan in Den Haag. En wij willen doorlopen naar het binnenhof toe. Ik ga het even met mijn arts overlopen. Ik <tie> daag jullie alle vier. Uit. Ik zie heel veel mooie initiatieven en ik zie heel veel mooie mensen bij elkaar. En dat geeft moed. En ik wil dat jullie deze moed mee naar huis nemen en de mensen om je heen weer die moed doorgeven. Dit moet viraal gaan. Samen moeten we de zomer gebruiken om te verenigen, om constant de macht aan te spreken, om dossiers op te tekenen, om ons voor te bereiden op ongetwijfeld de volgende lockdown... En inderdaad, Morrie heeft het al vaker gezegd, om in liefde te blijven. Wat er nu zal gebeuren inderdaad is verdeel en heers. Is proberen uit te lokken van niet liefdevolle reacties. Um, jullie hebben al laten zien dat jullie dit kunnen. Ga hiermee door. Soms krijg ik de vraag van, maar is er nog wel hoop? Zolang wij hier blijven samenkomen, is er hoop mensen. Ja. Dan nog een woord over de strijd. De strijd is niet met de mensen die nog steeds met mondkapjes lopen. Dit zijn de mensen die we proberen te redden. De strijd is niet met de mensen die toch maar het prikje nemen omdat ze anders worden uitgesloten of niet op vakantie mogen. Dit zijn de mensen die we proberen te redden. De strijd is met een groepje mensen die wetenschap verkracht en de wet overtreedt. En... Deze groep moeten we constant ter verantwoording roepen en ons niet af laten leiden door de mensen die deze groep volgen. Dus ik wil jullie echt oproepen om in liefde te blijven en dit werk te blijven doen. te Blijven uitspreken, maar nooit te laten uitlokken. Dank jullie wel. Ik zie allemaal bekende gezichten. Ja. Al een jaar lang uh, komen heel veel de mensen hier opdraven. Hier op Dan moet ik hard praten. Kunnen jullie mij even Mooi. Zo dicht mogelijk tegen de mond. Ja, je kan wel merken dat ik niet echt een speecher ben, maar boeien. Boeien! Al een jaar lang doen wij verslag van LNN met een heleboel mensen van alle demo's. Met delen alle berichten die de boel zit van de overheid en de media uh, eruit gooien. En sinds kort eh, hadden wij zoiets van, ja, dit is zulke gekkigheid. Uh, de verbinding die ontstaat is het enige mooie wat er in deze corona-waanzin uh, is voortgekomen. Als je kijkt in een jaar hoeveel mensen zich met elkaar verbonden hadden, en zonder de corona en de corona-bullshit hadden jullie nooit bij elkaar gekomen. Nou even, is dat geweldig of niet? Ja! Ja! Eén familie Eén familie hoor ik hier. Ja, ja. Oh, ik ben mijn broer. Ja, ja. Lekker bij. Hij is mijn lijf, een Ja, in ieder geval is het iedere keer weer hartstikke hard verwarmend om zoveel mensen te zien. En uh, ja, dit is een statische demo. En uh, er wordt ook totaal niet opgeroepen om te gaan wandelen. Uh, ik zou het ook zeker niet doen. Uh, ook niet naar het Malivel of naar het Binnenhof. Niet doen. I in ieder geval, hartstikke fijn om iedereen te zien. En blijf doorgaan. En blijf andere mensen overhalen om ook mee te komen bij volgende demo's. Allemaal bedankt. <tied> Nou, goedemiddag uh, Den Haag ook namens mij, we zijn er bijna doorheen. Anna gaat nog wat zeggen uh, en uh, uh, Dennis gaat hem afsluiten daarna. Um, het is de dag van de kinderen en wij staan hier inderdaad voor de kinderen. Ik ben vanmiddag begonnen bij een mooie uh, meeting uh, die uh, Frank Rusink en uh, Morrie uh, georganiseerd hadden. En eigenlijk ook alle anderen, sorry, maar... Uh, en toen kwam ik binnen... En toen was inderdaad aan het woord Anna Maria. Nogmaals, ik zeg jullie allen, kijk deze woorden even terug. Ik was drie minuten binnen, ik had rode ogen. Toen keek ik naar links, daar stond Erik. En die had rode ogen. Toen dacht ik, oké, okay, dan kijk ik naar rechts. En daar stond Sander. En daar liepen de tranen al over zijn wangen. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan de mijne ook laten lopen. Het is echt leed. Sander heeft een probleem met, uh, met zijn kinderen. Ik heb een probleem met mijn kinderen. Ik mijn... heb een probleem met mijn kinderen. Jij en ik denk heel veel mensen een probleem. Mijn dochter is 22, wilde zich vaccineren. Uh, en uiteindelijk heb ik dat uh, afgelopen week voorlopig uit haar hoofd weten te praten. Woehoe! Maar het is heftig. En nou, als je dan Annemarie haar verhaal hoort doen en je komt zo binnenlopen, dan ben je binnen 5 minuten, drie minuten geknakt. Maar goed. Dan even over de kinderen. Uh, dan over de plaats waar we nu zijn. Het is ongelooflijk fijn om een keer niet te hoeven roepen. Ik heb scheid aan vanzanen. Want wij hebben het wel redelijk voor elkaar gekregen mensen. Want waar we afgelopen maanden nog weggetimmerd werden. Is dit wat wij bereikt hebben. En daar wil ik even een applaus voor jullie allemaal. Het is... Deze dag voor de kinderen. En deze moest even met spoed in elkaar gezet worden. Er zijn nog genoeg woorden ge, uh, gezegd over, uh, uh, ja, laten we maar even zeggen de tegenpartij, maar zo zie ik het niet. En uh, ik ga jullie de agenda geven van de komende dagen, of de komende dagen in juli. Wat er vooralsnog in mijn hoofd een beetje uh, bekend is. En daarna sluit Dennis af met het uh, slotwoord. Laat ik beginnen op te roepen. Voor de eerste demo die er op de programma staat. Oh ja, Anna nog even tussendoor. Ja, dat gaan we ook doen. Sorry schat. Laat ik oproepen voor de eerste demo waarin iedereen van harte welkom is. Morgen. 4 juli. Ik weet niet waar. Ik weet niet van wie. Ik weet niet hoe laat. Maar ik hoop dat jullie er allemaal zijn. 11 juli. Hebben we Police for Freedom Kids. 17 juli. ...hebben wij Police for Freedom volwassenen. 24 juni hebben wij... ...bij nee World ...The World uh, Wide... Uh, yeah, ...als ik het goed begrepen heb... ...in Amsterdam. Um, ik zie... ...10 juni in Urk mensen! Het Gallische dorpje! En ik had begrepen dat Mark van Brienne ...hier ook nog iets gaat doen... Uh, ...en dat is volgens mij 26 e denk ik. Maar er komt nog genoeg aan... En ik ga zelf weer pas uh, 1 augustus en daarna uh, even een pauzetje weer. Maar er komt nog genoeg aan en blijf actief. Ook in de vakantieperiode. En er zijn soort demo's die zo mooi en zo goed zijn dat de kinderen ook mee kunnen kijken. En dat zeg ik weer terwijl datzelfde kindje weer voorbij komt lopen. Um, dus neem de kinderen mee. We gaan het gezellig maken. Uh, Schminke heb ik opgeroepen uh, bij de kids uh, uh, demo uh, van Please for Freedom. Ik ga het slotwoord geven aan uh, Dennis. Ik dank jullie wel. Ik dank iedereen. Hoe kan ik het goed maken, zeg het maar. Ik kan er makkelijk onderuit komen met jou zo. Helaas. Ja, Ja, oké. Okay. Nou, super om jullie allemaal hier te zien. En te midden van alle leeuwen zijn er natuurlijk ook heel veel Want die leeuwen die staan altijd op het podium en die pakken het podium. Kijk maar al die leeuwen. Ik voel me heel veilig ertussen, maar wij zijn er ook hè dames. Leeuwinnen, de leeuwinnen doen we het werk. En op dit moment. niet de bijeenkomst. Uh, als eerste uh, moest ik nog bedanken Hart voor Vrijheid en de gele pluutjes. Applaus voor hen! En na al die woorden over kinderen ga ik daar niet meer overheen kunnen. Ik ga nog wat vertellen over iets persoonlijks. Ik ben geboren in 1969 en dat was het tijdperk van de hippies. En toen ik in 1985 een puber was ...dacht ik dat ik het saaiste tijdperk tegemoet ging wat er maar ooit zou zijn. Er was niks te beleven. Nou, ik had het mooi mis. En ik keek naar die video's en die hippies die riepen allemaal... ...no more rain bij Woodstock. En ik zag zojuist ook zoiets gebeuren ik moest eraan denken. Die saamhorigheid, die verbinding. En tegenwoordig roepen wij met z'n allen... ...en dan zijn we over tien jaar of twintig jaar... ...dan ben je helemaal wap als je goede kleren aan hebt. En tegenwoordig roepen wij liefde vrijheid democratie liefde vrijheid democratie dank jullie wel Wat betekent het? Wildlife Radio.